Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam. De... Het is vandaag niet mijn vlogdag. Dag buurman. Want ik was ontzettend enthousiast begonnen met vloggen. Ik kijk terug en er staat geen geluid op. Daarna deed ik weer mijn verhaal. Stond de camera niet aan. Dit is take 3. allemaal al verteld had. Het is zaterdagochtend. Mooi weer. Mooie strakke blauwe lucht. We mogen allemaal niet naar buiten. Dus uh, ik had bedacht om uh, mijn grote opruiming te gaan houden. Een grote opruiming te gaan houden. Want alles wat hier boven verzameld was en ik niet meer gebruik is naar beneden gegaan in de schuur en daar is het opgehouden. En nu moet ik dus uh, al die meuk weg gaan doen. Maar eerst even ontbijten. Ik heb croissantjes, ik heb aardbei. Mm. Eerst even ontbijten. Nou, de keuken is uh, super schoongemaakt door Toos. Ik was alleen mijn bakjes kwijt. Had ze me niet verteld dat die ergens anders stonden? Slimpie. Aardbeien. Tijd voor Tijd voor een Ik sta inmiddels een uur voor de spiegel met deze jongen. Maar ik durf het niet. Stop, ga ik dit echt doen? Ga ik alles eraf halen? Nee. Nee. Gaat er wat af? He? Gaat er wat af met deze stand? Vas, kan in ieder geval dit binnen de putje? Nee. Ah, ik ben aan het vliegen, nee. Ik doe het verwichen. Nou, volgens mij is het echt niet goed met dit stukje, want het is al Het is kapot. Ja, heb ik nou een hap? Nee. Nog niet. Ik heb nog niks gedaan, maar het gaat niet goed met deze hier. Volgens mij doet dit. Het... Oh, nee! <laughs> ja, het werkt gewoon, hè? We... Ja, wacht. Rustig, rustig. Jij wilt me echt gewoon kaal zien. Ja. Standje hoog, omdat Mr. C ons niet naar de kappen wil laten gaan. Oh, nee. Ja, standje hoog. Oh, ik weet niet wat ik ergens vind. De zo. Tandartoe... Oh. Hahaha. <laughs> je laag het? Nee, ja. Kom op. We gaan door Ik weet niet wat niet allemaal man. Nog verder? Dus. Nou, niet twee stapjes. één stapje. Lekker twee. Nog, ja. ja. Gebeurt <laughs> Nog Nee. Nee, oké. Okay. Klein beetje. ook contact. <laughs> Nog een stapje? Nee. <laughs> Wat huh? is <achts ontkacji die> het volgende? Oké. Oké, oké, oké. Oké, Mag ik eerst even kijken? Ja, want ik heb dat nog niet gezien, hè? Zo. Het ziet er wel beter uit, hè? Plan B is kaal. La la la la! Oh. Als ik er ga vinden, is het goed tekenen. Oeh. Alle kappers die nu aan het kijken zijn. Oh, die denken: wat ben je met bezig? dan Alles herstellen wat iedereen thuis heeft verpest. Kijk, er is toch aardig wat afgegaan. Zie je? Eigenlijk moet hij nog een standje korten, maar ja, dat durf ik niet. Nee! Dan nou gaan we nu het pakketje openmaken. Ja, kijken jullie ook mee? Ik heb even een andere trui aangetrokken, want in die andere zaten natuurlijk allemaal haren. Ik heb mijn bril niet op, want die ligt nog in de auto. En het gepiep wat je hoort. Denk ik dat je dat hoort. Dat is de wasmachine. De volgende was is alweer klaar. We hebben een pakketje. Daarin zitten drie handcremetjes. Drie. En die wil ik weg gaan geven. Oh, kijk er nog. Ik heb er vier. Haha! Ah. Dus inmiddels hebben we de auto geladen. Kijk, hij ligt helemaal Nokkie vol. Maar de, de, de, de wachttijd is 2 uur. <laughs> dus ja, nou goed, het is een leuk tijdverdrijf met dit mooie weer. We kunnen toch er, nergens anders heen dan maar in de file voor het Glofveld wegbrengen. Toch? Hulp is nabij! Zo, no, hij doet het weer. <laughs> Oh, en, na het, uh, en na de rij van een Grovel, eindelijk is het uh, weg. Mijn auto die bleef nog even stil, want die, die heeft veel te lang stil gestaan. En, uh, ik had hem uitgedaan en die ging niet meer aan. Dikke stress. En nu staan we in de rij voor de Mac. We staan toch al in de rij, dus uh, we zijn eraan gewend. Oh, ik wou mijn raam open doen. Die is al open toch? Gaan ja. je binnen? Ja. Zeg maar. Um, ik wil graag een hamburgermenu uh, met een vanille milkshake. Dat heb één of twee hamburgers. Uh, twee. Twee. En dan wilt je vanille milkshake. Ja. Wilt u friet bij de friet? Frietsaus? Ja. ja. Anders nog iets? Nee, dat was het. Wordt het 8,30 euro mag ik doorheen naar het restaurant? Is, is goed, dankjewel. Hoi! Oké, okay, alsjeblieft. Zelfde. Ik heb om acht uur uh, die online uh, zingen. Dan weet je in ieder geval dat je hier. Uh, niet mag komen. Oh, de video loopt al. Haha, <lacht> lekker slim. Oh man. Ik heb een bakje thee. Het is maandagavond. Iets voor half acht. Want op maandagavond gaan we natuurlijk altijd zingen. Normaal gesproken. Nu gaan we dat ook doen. Alleen gaan we de online versie doen. Uh, dat wordt hilarisch denk ik. Ik heb uh, vorige week wel een online vergadering gehad. Bij de vereniging waar ik bestuurslid van ben. Dat was ook hilarisch. Want dat is natuurlijk hartstikke wennen door die telefoon. En je kan niet zo goed zien wie er nou wat wil gaan zeggen. Dus soms gaat dat een beetje door elkaar heen. Dus dat moet je even anders inrichten, zal ik maar zeggen. Ook wel leuk om te vertellen. Net ben ik uit mijn werk uh, even het centrum in geweest. Want ik ging nieuwe schoenen halen. Kijk. Ik heb nieuwe schoenen. En ze wegen echt helemaal niks. Super licht. Mooie witte sneakertjes. want ik had wel witte uh, gimpjes, maar uh, die waren bijna zwart. Die zagen er niet meer uit. En nou heb ik deze. Deze waren maar uh, 50 euro. Daar kan je geen bel over Super Superlicht. Ze zijn van Tamaris. Echt niet, ze zijn nou van mij. Ik heb natuurlijk ook uh, de linkerschoen, hè? dat snap je zeker wel. Superleuk. Goed, nou ja, ik, uh, ik heb hier mijn uh, laptopje. Mijn laptop. We gaan er helemaal goed voor zitten. Dat gaat dus online repeteren via Zoom. Onze dirigent heeft dat allemaal bedacht. We gaan geduldig wachten tot het acht uur is. Oh, misschien is het wel even leuk om uh, uh, Toos weer in beeld te halen, want die heeft ook nog wat te zeggen. Hallo allemaal, uh, ik ben dus uh, Toos, Toos de Schoonmaaktoos, jawel. Um, zoals jullie misschien al weten, maak ik schoon bij uh, Mirjam. Mirjam vlogt wel en uh, zij is uh, een beetje in de gulle bui. Ja, daar is ze niet vaak, maar uh, daar is ze zo af en toe. En um, nou wilde zij heel graag. Aan jullie, jullie kijkertjes daar thuis, um, handcrème weggeven. Ja, het is niet te geloven. Zij wil daar gewoon weggeven. Ik weet niet waar ze het vandaan haalt, maar ze wil het gewoon weggeven. En dat is omdat je nou zo vaak je handen moet wassen. Ja, zeker als je geschoon, als je schoonmaker bent zoals ik. Je was je handen wel tien keer tot bijna op het bord toe. Dat is toch niet normaal? Maar uh, ja, dan wil ze dus. Uh, Handkremmetjes weggeven. Ja, het is, het is, het is, ik heb daar gewoon geen woorden voor. Snap je? En, uh, maar ze zegt, daar moeten, ze, moeten ze wel iets voor doen. Het is niet zomaar dat ze zeggen, van, nou hier heb je mijn adres, stuur het maar even op. Nee, daar moet wel iets moeilijkers. Uh, dus... Toen zegt ze tegen mij: Nou, wil jij dan eens even wat bedenken dan? Nou, daar, daar, ik kan alleen maar uh, schoonmaken bedenken. Maar ja, uh, ja hoe ho, ho dan? Dus, maar ik had in een van die video's uh, bij uh, Mirjam Vlogt, wel op het kanaal van YouTube, had ik gezegd uh, dat ik iemand op YouTube uh, heel erg leuk vind en dan uh, nou, mijn vraag is dus aan, aan jullie thuis daar zo of uh, of jullie dan weten wie daar is ja en, en, en dan voor de degene die daar als eerste uh, hier ergens uh, neerzet wie daar is dan die krijgt dan zo'n handkremmetje. ik zal even laten zien uh, Welke dat is of wafveren. Het, uh, ja, het is wel een hele goede. Ik gebruik hem zelf ook. En uh, mijn handjes zijn zo zacht als uh, baby's babyspilletjes, zou ik me zeggen. Ja, dat is wel belangrijk. Goede verzorging. Nou, ik zeg uh, uh, succes en uh, hou